Goeiedag, we bevinden ons in hele warme lucht op dit moment en de luchtsoort wordt de komende dagen nog steeds warmer. Halverwege de middag was het in het zuidoosten van het land al tropisch warm met ruim 30 graden. En dat betekent dat daar vanaf vrijdag al sprake kan zijn van een hittegolf. Dan moet het wel morgen en ook vrijdag nog wel 30 graden worden, maar dat lijkt de formaliteit. Het midden van Nederland in de beeld, om te spreken over een landelijke hittegolf, die loopt nog wat achter. Mogelijk wordt vandaag de eerste tropische dag en mocht dat niet gebeuren, dan hebben we donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan zal zaterdag of zondag daar een landelijke hittegolf bereikt worden. Ook in een groot deel van de rest van het land kans op een hittegolf, alleen in het noorden blijft het vaak wat koeler en dat zien we vandaag ook. Nou, het hele warme weer hebben we te danken aan een zuidelijke hoogtestroming... waarmee warme lucht vanuit Spanje en Frankrijk onze omgeving op wordt geblazen. Dat is deze zomer al vaker gebeurd en ook nu is die lucht toch weer behoorlijk warm... met in het weekend misschien zelfs wel ergens even 35 graden. In de loop van volgende week dan zien we de meeste warmte naar het oosten wegschuiven... en komen we in een westelijke stroming terecht met wat minder warme lucht... en daarbij ook toch wel toenemende kans op een paar regen- en onweersbuien. Gaan we dan even kijken naar het grootschalige patroon op dit moment... dan zien we een heel groot hoogdrukgebied eigenlijk boven onze omgeving. Maar dat hoogdrukgebied verplaatst zich wel langzaam wat verder naar het noorden toe. Dat zien we ook gebeuren de komende dagen, zo'n beetje boven Scandinavië. En met een oostelijke stroming wordt er hele droge en warme lucht naar onze omgeving geblazen. En eigenlijk alle gebieden ten zuiden van dat die zijn gewoon ronduit warm. Vaak tropisch met temperaturen van 30 graden of zelfs ver daarboven. En hoe zuidelijker je dan komt, hoe warmer het wordt. Zetten we hem even wat verder, dan zien we dat er in het weekend wel geleidelijk aan wat gaat veranderen. We zien namelijk boven onze omgeving dan heel voorzichtig aan een lage drukgebied ontstaan in de warme lucht. Een beetje op de begrenzing van de warme en de wat koelere lucht. Dat noemen we een thermisch lager drukgebied. In eerste instantie zal daar nog niet zo heel veel op gebeuren. Maar geleidelijk aan zien we boven Frankrijk en ook boven Engeland en Ierland wel wat neerslagsignalen ontstaan. Dat zijn buien. En die buien kunnen in de loop van de week volgende week geleidelijk ook onze kant op komen. Zeker wanneer dat lage drukgebied ons passeert naar het oosten trekt. En dan komt de aanvoer van koelere, maar ook veel vochtigere lucht op gang richting onze omgeving. En dat levert dan wel steeds meer buien op, ook met kans op onweer. Overigens lijkt het daar wel, daarbij wel redelijk warm te blijven voorlopig. Dat zien we ook op de pluim. Voorlopig is het dus warm, tropische warmte de komende dagen, temperaturen van ruim boven de 30 graden en dit is dan een grafiek voor midden-Nederland. Dat betekent dat het in het zuiden en zuidoosten vaak nog een stuk warmer is. Zaterdag en zondag misschien zelfs wel even 35 graden op een enkele plaats. Nou, op maandag zien we de spreiding toenemen, de onzekerheid dus. Die loopt dan al tussen de 25 en 35, dat betekent dat er buien in de buurt komen... ...maar dat het nog wel onzeker is wanneer die buien ons land precies passeren... ...en of het daarvoor nog heel warm kan worden. Nou, als dat het geval is, als het nog 30 graden of meer wordt... ...dan kunnen die buien flink fors worden met grote kans op onweer... ...en misschien ook wel veel neerslag in korte tijd. De periode daarna zien we dat het toch wel wat afkoelt onder invloed van die meer westelijke stroming. Al blijft het ook dan wel overwegend warm met temperaturen vaak tussen de 20 en 25 graden en in het zuiden van het land soms dus nog wat meer. Dan kijken we even naar de kans op warmte en hitte de komende tijd. Nou, dan zien we dus dat we de komende week te maken hebben met een hittegolf. Daarvoor hebben we in ieder geval een serie van vijf zomerse dagen nodig van meer dan 25 graden. Nou, dat gaan we zeker halen, waarvan er drie minimaal tropisch worden met meer dan 30 graden. En dan zien we dat met name vier dagen van donderdag tot en met zondag er toch wel boven uitspringen en die zullen wel tropisch gaan worden. Dus dat betekent de eerste landelijke hittegolf sinds augustus 2020. Ja, daarna neemt de kans op warmte toch wel af en met name de kans op tropische temperaturen van meer dan 30 graden wordt dan toch wel ronduit klein. Qua neerslagsignalen zien we wel het nodige veranderen. Voorlopig is het droog, maar vanaf maandag dinsdag... als dat lage drukgebied in de buurt komt, dan neemt de kans op buien toe. En dat kunnen stevige buien zijn, dat zien we ook aan de spreiding. Er is een redelijke kans op uh, nou, toch wel meer dan 10 mm een enkele keer. En als je echt een forse bui treft, dan kan er nog veel meer vallen. Voorlopig is het dus heet en zonnig, maar vanaf volgende week gaat er wel wat veranderen... en neemt de kans op een paar buien toe. Ik wens u nog een prettige avond.